Wij maken nu uh, sinds de overname van deze cafetaria gebruik van 12, Het uh, is nu 2,5 jaar. Ik zal me even voorstellen, ik ben Pieter uh, Heb de cafetaria in Tilburg, Ham en Kaas, cateringbedrijf en nog een locatie op een vakantiepark uh, waarbij we samenwerken met 12. Het is makkelijk, eenvoudig, uh, ook voor mijn medewerkers uh, redelijk, of ja, redelijk snel begrijpbaar. Uh, uh, mochten er dingen zijn, uh, is vaak een telefonisch uh, gesprek is al voldoende om het op te lossen. Mocht dat niet voldoende zijn, uh, ja, is er gewoon snel een monteur of, of iemand uh, van de technische diensten ter plaatse die, uh, die het probleem op kon lossen. Waardoor dat ik best wel uh, tevreden ben over het wel. Wij maken gebruik van de bommodule van 12, uh, is eenvoudig uh, in gebruik met name telefonische bestellingen. Waardoor dat het makkelijk is om Bonnen terug op te roepen en ja, waardoor mijn medewerkers makkelijk uh, gebruik kunnen maken van, van de bom. Uh, bij de veel verkochte producten zoals een kroket zeg maar, of een frikandel, uh, de pop-up pak komt voor, uh, voor upselling, mayonaise, curry, dat soort dingen. Het meest verkochte product, de friet denk ik. Hè? In een frietent. Dus hier frit, uh, frikandelle, kroketten, kaasvlees, de standaard. Uh, dat zijn gewoon de hardlopers en dat zal ook niet veranderen. En niet alleen een specifiek cafetaris, gewoon aan collega's, collega bedrijven zou ik 12 aan kunnen bevelen. Waarom? Omdat het gewoon een gebruiksvriendelijk, makkelijk systeem is. Um, ja, en gewoon goed werkt.